Hoi, ik ben Boukje Kanaan en ik heb een boek geschreven, dat fotografeer je toch niet? Het gaat binnenkort uitkomen en het is uiteraard voor fotografen geschreven. Maar ik denk dat heel veel meer mensen er um, uh, waarde uit kunnen halen. Waarom nu? Omdat uh, er wordt nogal tegen allerlei belemmeringen aangelopen. Uh, een fotograaf op de dag van een uitvaart, dat is een vreemde. En een vreemde die wil je er eigenlijk helemaal niet bij hebben. Dus het is zo van belang dat je leert welke kennis je nodig hebt om dit in goede banen te leiden. De communicatie is een belangrijk item voor de aanname van een opdracht tijdens het maken van de foto's als in het postproductieproces en dat staat allemaal in mijn boek beschreven. Hoe ga je er nou mee om? Hoe ga je met rouw om? Hoe ga je met nabestaanden om? Hoe ga je met de uitvaartbranchegenoten om? Je netwerk, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, bestel het boek alvast. De crowdfunding gaat starten en ik wens je heel graag veel waarde en kennis toe rondom afscheidsfoto's.